Kijk, wat hier iedere keer gebeurt is dat je de coalitiepartijen voor blok zet. Want als je je tegenstemt, dan krijg je blijk niet teruggedraaid. En je stuurt het kabinet naar huis. Nou, dat is nog een additioneel probleem. Want coalitiekamerleden die zouden zonder last moeten opereren. Dat staat ook in de grondwet. Ja. Je bent zonder last. Onafhankelijk wil dat zeggen. Ja, het oorspronkelijke zonder last was. Je was een afgevaardigde van uh, de Staten. Dus van de Staten van Gelderland of de Staten van Zuid-Holland. En uh, je, ze, ze, ze mocht die stemgedrag niet bepalen. Maar de bedoeling was dat je dat het niet bepaald wordt. Maar we zijn in Nederland toegekomen in een democratie... waarbij de partijleiders in het kabinet zitten... en die partijleiders die stellen feitelijk de lijst op. Ja, niet allemaal overigens, van de ChristenUnie bijvoorbeeld niet. Nee, maar laten we zeggen dat de ChristenUnie 75 heeft en de andere uh, 72. Dus ja, dat. Ja, maar dan bent u heel lang lid geweest van een partij... Ja. die dat ongeveer tot bestaansrecht heeft verheven. Die hebben dat wel regelmatig gedaan. En ik ben ook wel eens niet op de lijstbilans, zoals je weet. Dus uh, ik weet ook uh, wat de straf was op het moment dat je een keer niet in het geduid liep. Wanneer dat... hebt u straf gekregen dan? 2012. Dat zei u laatst ook in de Tweede Kamer? Ja, ik probeer hetzelfde te vertellen hier als ik het in de Tweede Kamer vertel. Ja. Ja. Met andere ja. woorden, u was tegen een wet op de bijstand, als ik me niet ja. vergis. Ja. Uh, daar, daar was uw partij en uw fractie waren daar niet zo uh, blij mee. Ze hadden het in het regeerakkoord afgesproken. Ik had tijdens de behandeling van het regeerakkoord in de fractie gezegd... ik ben het daar niet mee eens. Ja. Ik heb niet ingestemd met het regeerakkoord. Ja. Maar zo werkt het toch? Ook in een, in een representatieve democratie, of niet? Uh, Nederland heeft... Een, uh, heeft uh, eigenlijk het minst afwijkende stemgedrag van welk parlement dan ook, in de fractie zelf. Uh, dus hoe uh, het werkt, ja, overleg je als fractie, natuurlijk probeer je eruit te komen met z'n allen. Ik ga je gaat niet met z'n allen elke dag zeggen van nou, hè, uh, de ene helft, de ene kant, op, de andere kant op. Maar zelfs in de meest extreme gevallen, ik noemde een Kamerlid van de VVD dat zei, ik stem niet in met het hulppakket aan Griekenland. Dat was overigens... Ten ja. tijde van Rutte... de financiële crisis. Ja, ja, was premier Rutte op herkozen. Nou, ja. die man die wist daarna dat hij niet meer op de lijst zou komen, dat was volstrekt helder. Ja. En ja, ik bedoel, um, ik heb ook verteld hoe het was om, um, toen het kabinet, toen dat vernietigende rapport over toeslagen lag, ja. um, werd er ook best wel indringend op mij ingepraat of ik uh, alsjeblieft geen motie van wantrouwen wilde steunen. Ja. Er was een meerderheid van één zetel.